Een pure ervaring, een onbevangen beleving. Het is een bewondering, een onverwachte ontroering of gewoon een ontdekking. Het motiveert, stimuleert, confronteert, inspireert. Wist u dat uw culturele en socioculturele organisaties ook iets kan teruggeven? Geef om cultuur, geef aan cultuur. Van geven een kunst. Bij Z33 stellen wij de wereld in vraag. Z33 is een kunstencentrum dat zijn bezoekers een spiegel voorhoudt door middel van beeldende kunst, architectuur en design. Onze naam komt trouwens van ons adres, Zuivelmarkt 33. En het is daar dat wij in 2019 voor u een nieuw gebouw openen. We willen er zoveel mogelijk bezoekers laten samenkomen, reflecteren en beleven. Word daarom vandaag nog lid van Z33. En ondersteun mee ons project, want we hebben meer mensen nodig die samen met ons de wereld kritisch in vraag stellen.